Ja, Princess hier de is gewoon een verzamelnaak van drie of uh, van een groep van hier de waarin je verschillende sterktes hebt. Nou, voordelen van Princess hier de is dat het is een betaalbare filler Dus dat betekent dus dat die voor een special een goede kwaliteit heb je een betaalbare filler nou, je kunt het gebruiken voor uh, met name voor eigenlijk alle rimpels kan je daar wel mee behandelen uh, net zoals bijvoorbeeld bij Juvederm of bij Restylane uh, dus alle indicaties voor, gebruik je het voor waar ik meeste voor gebruik is bijvoorbeeld voor de traangroot ik gebruik het voor de, uh, voor de lippen ja, en voor lichte, uh, ja, voor lichte neuslippen plooien of uh, bijvoorbeeld lichte vullen.